Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. want ik ga een proefje doen van Bianca Schoenmakers. Ik heb er echt heel veel zin in en ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat, want ik ga vandaag even een koeienbalken heen springen. Die iemand hier is zo lief geweest om uh, super mooie balken te maken en dat is koel uh, cool geworden. <laughs> heel erg benieuwd. Of je niet aan het touwtje wil eten daar. Uh, is helemaal, dat is niet uh, de bedoeling. Hij is helemaal wit van speeksel. Ja. Ik ben Tessa, ik ben 12 jaar oud en ik zit op Verona's KWPN met op 18. En vandaag ga ik uh, wat kort laten zien. En je niveau? En mijn niveau is BB. Nou, ga maar... Vixi b Stap eraf gelopen. Mag namelijk niet onderbroken zijn. Het is zondag en het is bijna 10 uur, want wij gaan vandaag saampjes op buitenrit. Nou, Yay! En we gaan proberen om vandaag weer naar het strand te gaan. Ja. Neem de GoPro mee. Dit keer ja. neem de GoPro mee, dus ik ben heel erg benieuwd of de GoPro het haalt. Ja, nog of wij te halen, Dat is ook altijd weer spannend. Vorige keer hebben we het maar aan een paar andere ruitjes gevraagd van... Waar is het? Toen wees ze ons de weg. Dus dat was wel heel fijn. Nou, uh, hier, uh, ja. Jullie zien het zelf wel. We zijn aangekomen op de Arkelpoeven. Nogal vroeg. En daar zijn de lessen bezig. Want dat mag eindelijk weer beginnen. Dat is wel echt super fijn. En onderweg naar Blondie en Fran. dan hebben we hier bij het eerste... Bonnetje! Hallo, zegt Blondie. Hallo, Even spullen pakken en dan ga ik Blondie denk ik even opzadelen. Voordat ik ga poetsen en zadelen en zo, ben ik wel heel erg benieuwd hoe het met Uvera gaat. Uh, ze is nog niet aan het bevallen. Dus uh, het duurt nog wel even, denk ik. Mijn moeder die gaat zo vooral daar ook doen. En die is nu even lekker gaan kwebbelen. Uh, dus ja, ik doe hem even open. ik doe weer dit. Zo, pam, pam, pam, pam, Nee, Nou, blondie poetsen. Wat bij blondie maanden ook heel makkelijk is. Je gaat een paar keer doorheen en je poetst eigenlijk de viezigheid er wel uit. Het gaat nog wat worden. Ja, wel. De Deze gaat door de zee heen. Ik denk dat het nog 20 minuten hebben, Nee, we gaan zo over. De is leeg, maar we zijn inmiddels van het strand terug op de terugweg. Pony is achter. Want terug kan Verona altijd. Dat is geen enkel. we zijn weer terug. Dinsdag vandaag bevrijdingsdag. Dat betekent eigenlijk een vrije dag. En dat wij vanavond. Uh, dat wij vanavond met het gezin uh, wat gezellig gaan doen. Dus uh, de paardjes zijn vrij. Die staan nu op de wijk. Zullen ze even heen lopen. En wat gaat ons Tessaatje doen? Aan de paardjes geven. Ja, ik leuk. Je lijkt wel een reclamefilmpje. Ja, het is een beetje tegenlicht. Met ze oorbalans. krijgen Ja, ze krijgen slobber en oerbalans en 18 plus en. Nou ja, alles. Dus die gaat de grote app met slobber weer pakken. Nou, ik zie hier dat hij een beetje is gebroken. Dus er moet er nog meer water bij waardoor het nog zwaarder is. Ah, oké. Okay. Ik help je wel. Tillen. Zo, hier is Borisje. En daar zijn de meisjes. Boris vindt het zonder de meisjes ongezellig, maar de meisjes zonder Boris ook. Dat is op zich wel interessant. En hier... ons verroontje. En dan, ik loop even door. En dan de panie. Lekker hoor. Zo! Er was een wijdagje vandaag. Ja. Een wijdagje, wij hebben een film gekeken en een wijdagje met de paardjes hebben op de wijn gestaan. Kunnen we gewoon lekker eten? Ja, we gaan gourmetten. Omdat het vandaag bevrijdingsdag is. Dus dan zien we ze morgen. Ja! morgen. Tot morgen. Vandaag, woensdag. En we zijn hier, we, we waren hier al vroeg in de ochtend voor, uh, ja, voor wat. Zo, hier binnenkort achter. En ik ben nu bezig met de volgende startkamer. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar uh, waarschijnlijk heeft hij gerold. Hij zit weer helemaal onder. Ik heb een klein beetje haast. Want ik uh, ga er de les doen. Moment. we're pregnant way too long. <laughs> mm -hmm. Ik ben aan het instappen met Boris. Nee of niet, ik sta nu even stil. Uh, Daan gaat zo eerst even op Boris. En dan ga ik even kijken hoe zij vandaag rijdt. Dat ik daar zelf ook stukjes uit kan pakken om zelf toe te passen. Want dat wordt voor mij dan wat makkelijker. Dus, Daan gaat eerst. Dan ga ik er eventjes op. Nou, eerst gaat Daan er eventjes op. Dan ga ik er eventjes op. En dan, uh, ja is klaar voor vandaag. Daar staan. Hallo. En check allemaal even wat ze aan heeft voor assemblen. Er zijn toch weinig mensen die zo gaan paardrijden. Ja, dat is ook eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk als Steve dit ziet, dat ze ook niet heel blij wordt. Ja. Nou, Stev shirt. Oh. <laughs> dat maakt het wel leuker. Wat ga je doen vandaag? Bos stemmen. Nee, nee, nee. ik ga even boris rijden. Bos heeft een paar dagjes vrij gehad. Uh, dus ik stap nu eerst even op dat ik hem even kan voelen. En dan uh, en omdat ik dat wil, en uh, ja, ik weet het echt niet. <laughs> ik heb hem hier op neven gezet. Krekels in mijn hoofd. Ik heb deze week krekels in mijn hoofd. Ik moet het ook noemen met elkaar. <laughs> ik weet het niet. Ik tekort, denk ik. Okay. Hoi. Ik het zo doen, Boris. Ja. Nou, ik heb eerst even een kwartiertje 20 minuutjes op Boris gereden. Uh, Boris was wel even een beetje op zoek naar mij, wie uh, de baas was vandaag. Maar dat ging eigenlijk uh, wel heel goed. En ik had wel het idee dat test daar uh, ook mooi wat uh, uh, van kon profiteren. Dus het ging eigenlijk wel heel goed, hé, hey, Borisje. vandaag en we gaan even buiten om misschien nog wat anders maar het gaat erom als we even een uurtje naar buiten ja, Tessie loopt even langs de weg omdat de paarden toch niet van ja ze zijn niet bang maar je bent toch als je ziet het is maar een klein stukje en daar is de weg en ze rijden hier echt als idioten zo hard niet normaal je mag hier 60 ik denk dat sommigen met 120 voorbij komen soms ook nog van die knetterende uitlaten of keihard uh, toeteren of ik veel wat. Dus uh, zeker voor Tess en Blondie is het dan verstandig om nog vooral naast te blijven. Voor mij is dat eigenlijk niet echt een optie om het voor ons eigenlijk beter te houden als ik erop zit als dus daar naast. Uh, de regels zijn blijkbaar vervoetbald al vandaag en niet waardig pas. Want ik zie dat nu hier uh, bij het sportcentrum het helemaal vol staat. Bij verburg. Nou dat hebben we de hele coronatijd niet gezien. Nee. Maar uh, als ik zo kijk, dan uh, hebben ze volgens mij hier de regels nu al versoepeld. En het is vandaag. Uh, hoeveel is het vandaag, Tess? 7 mei. En volgens mij mag het pas vanaf 11 mei. Maar het ziet er nou uit, zo met al die fietsen en al die auto's, dat ze nu alvast de regels aangepast hebben en niet pas 11 mei. Dat je onder de man wedstrijden kan gaan doen hier. Nou dat je gewoon op je paard stapt en dan naar Manege gaat, wedstrijd rijdt en weer terug gaat, in principe kun je natuurlijk geen niet binnen de trailer in. dat zou je als instappen kunnen beschouwen. Dan kun je gelijk draven. Die is een beetje geagiteerd van alle, ik denk van alle beestjes. Maar we zijn op de terugweg en ja, nog weer bijna uitvoltje. zo'n lekker buitenrukkertje. Oké, okay. nou daar zijn we weer. Helemaal gezellig bij Rebecca en bij Tess en bij Blondie. En mijn grote vriendin die hiernaast staat. Die gaan we zo ook eventjes checken, superleuk. Helemaal gezellig, met knuffelen. Uh, eerste indruk, ik kom aanlopen en ik zie al gelijk een hele andere pony staan met de laatste keer. Ja. He? Ik heb er ook echt in de laatste tijd zien groeien. Niet alleen in de hoofd, maar ook in de spieren. Zie jij dat ook? Ja, vooral uh, erg veel uh, rondingen. Mooie, mooie billen zitten erop. De rug wordt steeds voller. Ja, steeds vollere rug. En uh, ze is waarschijnlijk ook wel. Uh, ja, toch ook door de trainingen, maar ook door de stabiliteit nu weer. Hè? Alles valt weer op zijn plekje. Ja, en dat heeft gewoon tijd nodig. Ze is weer een beetje uh, aangekomen ook. Ook dat, ze wordt weer wat onder in haar buikje. Um, het heeft gewoon even tijd nodig. Oh, lekker mijn gijs nu. Nee, nee, nee, nee, nee. nee zo erg is het niet. Ik ga weer beginnen met palpatie, zoals altijd. Even weten wat er weer onder mijn vingers zit. Kijken hoe ze, er, uh, hoe ze ervoor staat qua uh, spierspanning, spiertonus. En dan gaan we weer de zadels aanpassen, want ik kan me heel goed voorstellen dat de zadels nu niet meer helemaal goed in balans liggen uh, door de veranderingen van de pony, van blondie. Is ja. deze dan nog goed? Of... Ja, ik zie altijd wel wat. Al, al, al rij je een week, zie ik ook wat. En dat geeft ook niet. Dus uh, er is altijd wel wat te knutselen voor mij. Uh, want je hebt gewoon te maken met druk natuurlijk van de ruiter van het paard. Dus dat maakt niet uit. Maar ja. dit is gewoon uh, usual, laat maar zeggen. Pakken we dit juweeltje erbij. Even kijken hoor. Aan je kussen zien zet ze je, je heel erg op links. Op links. Klopt dat? Ik weet niet wat je bedoelt. Ah, je, nou, ik zie dat je kussen aan de linkerkant veel meer ingedrukt is dan rechts. Dus waarschijnlijk zit er meer druk op links dan op rechts. Merk je dat? Links is makkelijker te rijden naar rechts. Ja, omdat ze je daar laat vallen. Ze laat je dan op links vallen. Ja. Dus rechtsom is moeilijker. Ja, ja. ja. Dat is moeilijker, ja. Ja, dat klopt. Want als je rechtsom moet, dan zit links vast. Want daar zit die druk. Dus dat klopt. Dat, dat is mooi. Ja. En dat zie ik terug in, je, in de druk in het zadel, in het panel. Dus dat geeft niks, dat ga ik sowieso corrigeren. Dat is gewoon trainingstechnisch is dat allemaal op te lossen. Daar ben je allemaal goed mee bezig. Het kan zomaar zijn dat de volgende keer andersom is, hè. Okay. Dat, is, dat is trainen. Ja. Dus dat is prima. Het ligt een beetje te los ook van achter. En je ziet ook, het dieptepunt van het zadel, als je, als je zo je paard hebt, dan ligt het dieptepunt zo. Dus je zit nu niet in het midden, maar je zit eigenlijk hier Ja, dat klopt. in plaats van hier. Ja. Dus dat gaan we fixen. Oké. Okay. En dan zit je weer mooi recht. Ja. Toch niet in één keer dat, niet je, in keer dat daar je daar bent. zit. Nee, het gaat heel zachtjes, zachtjes, zachtjes. Ja, dan ga je steeds ga je dan zo, dan ga je een beetje ja. zo en dan steeds meer. En op een gegeven moment komt er beweging in het zadel en dan gaan mensen zeggen van hé, hey, je zadel beweegt. Maar eigenlijk is het proces al een tijdje aan de gang. Ja. En dan in één, in één keer is het zover. Ja. Dus, nou ja, daar zijn wij weer voor. Oké, okay dan oh ja, nu ziet het er wel een stuk beter uit. Ja, heel anders, hè? Uh, he? Zie je nu ook dat de bovenkant hoger zit? Dus ja, nu zit ik meer. Dat, nu, nee, je zit nu weer hier, hier, zo in het midden. En net zat je hier, dat, Dus als net was hij een beetje zo. Overdreven. Als, als dat nu gaat gebeuren, dan het wel best pijn. Ja, nou weet je, ik heb natuurlijk best wel weer onder handen genomen, dus hij moet wel weer eventjes inklinken. Ja, hij moet gaan vormen weer. Um, omdat ik er wel wat aan geknutseld heb. Dus, maar dat geeft niet, Dat is na drie keer rijden, twee keer rijden, is dat weer helemaal uh, prima. Go with the flow, ja. Maar je zal het wel merken als je weer rechtop zit. Zullen we hem even testen voor de zekerheid, dat ik je even zie rijden? Ja hoor, dat is goed. Dan weet ik eventjes, uh, dan kan ik zeker weten dat ik het goed afsluit. Nou, we zijn uh, klaar met testrijden en we zijn helemaal tevreden. En uh, Tessa, die kan weer lekker aan de slag met Blondie: zowel met springzadel als met dressuurzadel. Nou, Susie is geweest. De Blondie en Vrona zijn verder vrij vandaag, dus ze gaan lekker op de wei. Vanmorgen zijn ze in de molen geweest en los geweest, dus nu lekker op de wei. Na nou, de buitenrit van gisteren, daar is de blonde pony. Daar Dan gaat Tessa nog op Boris rijden, uh, omdat ze natuurlijk best wel veel filmen. Laat ik ze vandaag even met rust een keertje. Want het is ook wel eens fijn om gewoon te rijden zonder een camera erbij. Dus dat wordt vandaag. En um, dus we gaan afsluiten. Dan gaat Tessa doen. Oh, nee. Ik doe het wel zelf. het is al lekker op de rij. Tessa die gaat nu in Overdrive. Momentje, dan ga ik even weg. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze week. Vlog ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. Dus tot uh, morgen.